Wij leveren zorg vanuit WLZ en diagnose dementie. Ik ben ooit in de jaren negentig als vluchteling in Nederland binnengekomen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik gediscrimineerd werd. We hebben op dit moment vier locaties in Zuid-Limburg. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op 7 TV. En uh, als je luistert naar de podcast van 7 TV, ook uh, van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Uh, te gast bij mij een Noor Nezami. Een Noor, van harte welkom. Nobama Care. Wat doen jullie? Wij leveren zorg vanuit WLZ aan mensen met een indicatie uh, vanuit uh, langdurige zorg. Ja. Aan een, en een diagnose dementie. Mensen die niet meer thuis kunnen wonen... die kunnen bij ons geclusterd wonen. Nog steeds thuis. Ja. Oké, okay. En dat is vergoeden? Uh, dat wordt de zorgverzekeraars uh, vergoed? Uh, de zorg wat wij leveren, de 24-uur zorg... dat wordt wel vergoed, ja. Oké. Okay. Ja. Uh, maar wat niet? Het stukje verblijf. Oké. Okay. Dus in principe mensen wonen thuis. Die huren een ruimte bij ja. ons. En dus, daar betalen ze voor... Niet aan ons. Er is een vastgoedpartij die met ons samenwerkt. Die realiseert die gebouwen, die verhuurt aan de bewoners. En wij zijn verantwoordelijk voor het stukje 24 uur zorg. Dus niet een verpleeghuis, maar een andere setting waar mensen nog steeds thuis kunnen wonen, maar wel veilig, met zorg erbij. En dat is iets wat ook de toekomst is. dat is ook kostenbesparend voor de zorg. De overheid stimuleert ja. deze vorm van zorg leveren. Ja. Omdat mensen zelf ook investeren in hun zorg. Verblijf. Dat hoeft niet vanuit overheid eh, of zorggelden geïnvesteerd te worden. Hoe groot zijn jullie? Hoeveel, want hoeveel vestigingen hebben we het over waar jullie je zorg verlenen? We hebben op dit moment vier locaties in Zuid-Limburg. Oké, okay. okay. en um, waarom Zuid-Limburg? Daar, ja, daar woon je waarschijnlijk. Ja, daar, daar woon ik. Eh. Ja. Ik ben ooit eh, in de jaren negentig als vluchteling in Nederland binnengekomen, In 1996. En meteen in, uh, in Zuid-Limburg en Valkenburg uh, aan de Geul. Daar, uh, daar, daar kwam je binnen. Want jij kwam uit Afghanistan? Afghanistan. Afghanistan hè? Ja. En en waarom 1996? Uh, kun je daar iets over vertellen hoe die situatie was? Zeg maar? Waarom moest je vluchten en hoe kwam je hier en familietechnisch Hoe zat dat? Uh, ja, goed. Uh, even kijken. Een, een kortere versie neem ik <laughs> ja, Begin maar eens. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat dit een hele lastige ja, vraag het, is om even kort te vertellen. Ja, dan moet ik eerst ietsjes teruggaan. Ja. In de jaren tachtig. Uh, nou, ik, ik ben een, een Afghaanse geboren. In de jaren tachtig heb ik mijn school daar afgemaakt. Begon aan de studie geneeskunde. En toen met een studiebeurs naar de uh, Sovjet-Unie uh, vertrokken. En, uh, in Sint-Petersburg heb ik vier jaar geneeskunde gestudeerd. En uh, nou goed, ik was op verkeerde tijd weer in Afghanistan, dus in de jaren 90, 92 om precies te zijn, uh, was ik daar. En toen kwamen fundamentalisten aan de macht, Dit communistische regime is gevallen. Uh, aangezien mijn vader een, een, een, een hoge functie had in Afghanistan, in dit regime, hij was geen communist trouwens, uh, en hij was een rechter. En ik studeerde in Rusland, dus wij liepen dus gevaar in Afghanistan. Eens werden we vervolgd, uh, de hele familie. En toen moesten we een route zoeken om uh, in een veilig land terecht te komen. Want anders? Anders zou je daar gewoon gevolgd kunnen worden. Of... Uh, uh, die zou ook dood kunnen raken. Dus in die jaren, dus in 1992, alleen maar in de hoofdstad Kabul... bijna 100.000 mensen doodgevallen. En dat, dus ja, die groeperingen die ineens de macht overnamen... die konden niet uh, met zichzelf eens worden, de macht niet goed delen. Uh, waardoor uh, dus een verschrikkelijke situatie daarna... Hoe van. oud was je toen? Ja, 25, 26. Ja. 26 ja. Wat betekent dat? Want wat, wat doe je dan? Uh, ja, het... Het is, het is gewoon een moeilijke situatie. Hè? Dus ja. die, in principe heb je die tijd niet om, om gewoon goed na te denken. Wat moet ik doen? Hè? Dus je bent eigenlijk continu op zoek naar veiligheid. Maar het is gewoon ook een stukje verantwoordelijkheid. Als, uh, nou, ik was tweede in het gezin. Uh, ik heb een oudere broer. Dus we moesten eigenlijk met ons tweeën... Uh, niet alleen aan onszelf alleen denken... maar ook aan de hele familie denken. Hoe kunnen we dus de hele familie... Ik heb nog zes uh, broers en zussen die jonger dan ik... En, uh, mijn vader, moeder, uh, mijn oudere broer was getrouwd met kinderen. Ikzelf getrouwd. Iedereen liep gevaar ja. Dus iedereen loopt gevaar. Dus een enorm verantwoordelijkheidsgevoel om te kijken... hoe kun je dus iedereen een veiligheid brengen. Ja. En dus ja, goed. dan zoek je naar manieren hoe je dat kan doen. Dat is gewoon in eerste instantie in het land zelf... Uh, uh, van een schuiladres naar een andere. En dan zoek je gewoon routes. Hoe kun je... Echt letterlijk, gewoon als on the run eigenlijk. Ja. En met hoeveel mensen ga je dan het land uit op een gegeven moment, Want zo, een hele, ga je dan met een hele familie? War, met... Een hele familie, er waren 17 mensen, maar uiteindelijk dus niet alle 17 tegelijk hier in Nederland terechtgekomen, dus, uh, maar dan gefaseerd. Uh, maar je reist, je reist met 17 personen van schuiladres ja. naar schuiladres? Ja, ja. je zoekt manieren om dat te doen. Ja. Hoe, hoe lang is de, heeft dat geduurd? Nou, ik ben zelf in 96 pas in Nederland gekomen. Mijn familie is in 94 uh, in Nederland uh, uh, dus beland. Uh, dus in totaal, ja, voor de familie is het twee jaar geduurd voor mij persoonlijk vier jaar. En is iedereen uiteindelijk veilig? Uh, is, is iedereen veilig het land uitgekund? Ja, gelukkig wel. Ja. En hadden jullie nog voordelen omdat jullie, ja, als je vader rechter is, dan zit je in de. Ik weet niet hoe dat werkt hoor, maar dat je in een wat hogere klasse zit of dat je meer middelen hebt. Dus maakt dat nog een verschil als dat je in zo'n land op die positie zit of dat je, weet ik veel, uh, veel minder inkomen hebt of zo? Is dat nog een voordeel? Ik denk het wel, uh, ja. Dat hmm. is wel de realiteit. Want er zijn heel veel vluchtelingen die Europa niet kunnen halen. En die zitten in Iran, in Pakistan, in buurlanden in ieder geval. Ja, uh, ja goed, maar in die jaren was net wat meer mogelijkheid. Uh, en dan gewoon met kleinere budget kon je ook wel die stappen zetten. Hmm. Uh, maar als ik nu kijk, uh, het is inderdaad het is heel belangrijk wat voor middelen je hebt. Ja. Uh, uh, en dan kom je in Zuid-Limburg. Ja. Uh, wat uh, te beschrijven is... Uh, ja, goed, uh, positief. Hè? Dus ik heb, uh, dat is misschien een verschil. Uh, ik wil niet te veel in politiek duiken, maar nee, nee, nee. als ik, als ik uh, vergelijk met, het, met hoe het nu is. Dus in die jaren uh, als vluchteling kreeg je het gevoel: nou, ik ben tenminste welkom. Mm. Hè? Dus je voelde je niet alleen veilig, maar je voelde ook zeg maar welkom. Uh, je werd ondersteund, hè? dus er wordt van jou van alles verwacht. Hè? Dus mm -hmm. de taal leren uh, en baan zoeken en zo, maar je wordt, je werd goed begeleid. Dus het nieuws wat je nu volgt en een continu een nieuwe vluchteling, iemand die nu binnenkomt en voelt zich niet welkom, omdat er we gewoon allerlei partijen zijn die uh, dat gevoel geven aan mensen. Dat was in ieder geval toen niet zo. Uh, mm -hmm. ja. Dus je komt in land, dus een uh, totaal andere cultuur, de taal die je helemaal niet kent. Nee. Uh, je bent ontheemd, want je, ja, bent, ja, je, al ontheemd. je, je hebt je wortels ja. eruit ja. getrokken, zeg maar. Dus, ja. uh, het, uh, en waar kom je dan terecht? Ook gewoon een asielzoekcentrum begonnen. Nou, uh, dat proces heb ik uh, gelukkig zelf niet meegemaakt, mijn familie wel. Dus uh, ik kwam twee jaar later pas uh, naar Nederland. Hm. En uh, toen ik hier kwam, al uh, mijn, mijn familie had een, een woning gekregen. Okay. Uh, en uh, ik. Ik kwam als uh, gezinsherinnering, uh, omdat mijn ja, vader hier ja, was. Ja. Ja. En, dan, en, en hoe, kom je, hoe neem je dan stappen om. Want je klinkt, zeg maar, het klinkt zelfs maar striks. Ja. Uh, nu inmiddels. Nee, maar. maar goed, inmiddels zijn we ook een behoorlijk aantal jaren verder natuurlijk. Ja. Hoe is dat? Uh, hoe, um, ik zou bijna willen vragen, wat zijn nou de tips? Stel dat er nu mensen kijken die net in dit land zijn begonnen. Ja. Uh, wat is de manier om in Nederland goed je weg te vinden? Hoe heb jij dat gedaan? Um, Zorg er gewoon vanaf de eerste dag gewoon zelf je best doet. Niet wachten, niet in, in, in, in zo'n slachtofferrol gaan zitten. En, en, en, en, misschien een goed voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld in die 25 jaar dat ik in Nederland ben. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik gediscrimineerd werd. Nee, nee dat gevoel heb ik zelf nooit gehad. In Limburg. Uh, altijd, nou, dat heeft waarschijnlijk te maken ook met mijn eigen persoonlijkheid, eigen gevoelens. Uh, omdat ik dus vanaf de eerste dag wist, nou, er is geen weg terug. Voor ons was het Nederland vanaf dat moment het land waar we zouden waarschijnlijk oud worden, onze kinderen zouden groeien. Dus uh, Er was alle motivatie om vanaf de eerste dag je best te doen om hier zo snel mogelijk je nieuwe thuis te vinden mm -hmm. en de kinderen volgens de normen van ...deze maatschappij gaan opvoeden... ...zodat zij ook die moeilijkheden niet tegenkomen... ...wat wij in het begin qua ja. taal en cultuur kennen en zo dus uh, tegenkwamen. Mm -hmm. Dus uh, hard werken, uh, zelf je verdiepen in de taal... Uh, dus ...de taal goed leren, een baan zoeken, maakt niet uit wat. Uh, als ik naar mezelf kijk, uh, in 1996 toen ik naar Nederland kwam... ...vier maanden later, uh, de, in principe twee maanden later... ...begon ik met uh, een cursus Nederlands... Intensieve cursus om de taal zo snel mogelijk te leren, althans de basis. En uh, daarnaast, na vier maanden werkte ik al, had ik, had ik al een baantje uh, Gewoon, als fruitplukker. Uh, uh, een de, de horeca. Ja. En, en, en, ja. Maar goed, dat zijn allemaal dingetjes die ik gedaan heb. Dus de eerste vijf jaar, zeg maar. Uh, waarvan ik uh, nou, heel veel profijt uh, gehad heb, omdat je integreert. Ja, ja. En hoe kom je bij de onderneming? Zeg maar? Want er zit dan toch blijkbaar een ondernemer eh, in jou. Ja. Waar is dat kiemetje, zeg maar, waar is het begonnen, dat nou, dus uh, In principe, dus, ergens in 2002, uh, was ik zo ver uh, qua taalkennis uh, en, uh, dat ik dacht: nou, misschien kan ik mijn studie weer oppakken. Ik had vier jaar geneeskunde gestudeerd. Dus ik heb mijn documenten laten komen uit uh, Rusland. Uh, en hier is een organisatie die, die vergelijking maakt met Nederlands onderwijs. Uh, daar heb ik naar gestuurd en ze hebben gekeken. Ze hebben gezegd, nou je kunt vanaf het eerste jaar weer beginnen... maar we kunnen die vier jaar niet herkennen hier in Nederland. Hmm. En voor mij was uh, een, een beslissing die moest ik nemen. Uh, ga ik tien jaar in mezelf investeren om arts te worden? Uh, of ga ik een stap terug doen? Uh, omdat de kinderen waren op aan het groeien. Ja. Uh, nou, toen heb ik besloten om als verpleegkundige verder te gaan. Nou, dus daar moest ik ook wat opleidingen volgen voor. En, um, dus, en mijn broer werkte in die, die tijd al als verpleegkundige. Die is uh, eerder begonnen aan de opleiding verpleegkundige. Ja. en Hij werkte als zelfstandige. Dus ik ben in 2013 begonnen als zelfstandig verpleegkundige. ZZP'er. ZZP'er, ja. En in principe, uh, dus vanuit de praktijk is dat idee ontstaan. Om iets op te zetten waar, uh, waar je gewoon je eigen visie kan realiseren. Hoe, hoe ik persoonlijk kijk tegen ouderenzorg. En hoe is dat? En dat, is, uh, gewoon, dat heeft te maken ook met onze achtergronden. Dus als ik kijk naar mijn uh, land van herkomst waar uh, ouderen heel erg respectvol behandeld worden. Zijn, die zijn tot de laatste dag uh, uh, volwaardig lid van het gezin, ja. uh, van de familie. En uh, daar heb je dus heel weinig verpleeghuizen. Volgens mij in Kabul een Kabul één verpleeghuis, miljoenen stad. Uh, omdat uh, daar mensen worden gewoon in de families uh, dus uh, opgevangen... Mm -hmm. Uh, dat, dat is iets moois, hè? dus het respect uh, uh, wat wij dus voor ouderen hebben. Ja. Uh, dus dat stukje kon ik gewoon vanuit mijn achtergrond uh, uh, meenemen. Ja. En hier uh, als het peer heb ik gewerkt, intramuraal, extramuraal. Uh, en kwam ik tot het idee, dus in principe heel veel bureaucratie, heel veel lagen wat in de zorg bestaat, uh, nou, dat kan vermijden worden. Ja. Als je dus zoveel mogelijk geld uh, in directe zorgverlening investeert, dan uh, daardoor gewoon betere zorg uh, levert aan ouderen. En dan, dit, en dan gaat het niet om persoonlijke verzorging, het mm -hmm. gaat om dat stukje, hoe kun je vanaf het moment dat iemand verzorgd is, totdat hij naar bed gaat en, en een goed gevoel geven aan iemand. Ja. Dat iemand gewoon een, een zinvolle dag geeft. Je weet dat gewoon iemand met dementie... vijf minuten later een activiteit niet kan onthouden. Hè. Dus dan is hij dat kwijt. Maar dat gevoel kan wel blijven als je naar bed gaat en zegt... nou, volgens mij heb ik een leuke dag gehad. Dat is best wel een uitdaging. Ja. Maar dat is wel realiseerbaar. Ja, ja want inderdaad, het, ik heb het één keer van dichtbij meegemaakt. Maar inderdaad, van als je dan vraagt hoe was de dag... Ja, dat, dat, dat, je praat alleen maar in het moment eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. ja. dat is... Dus een, een moment van goede, mooie beleving. Dat is heel veel waard. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat is het effect geweest van corona op jouw uh, uh, instelling? Of instelling of zorginstelling, ik weet niet hoe je het noemt. Maar dat is natuurlijk een behoorlijke impact. Hoe staan we daar nu voor? Even van, vanuit jouw perspectief. Nou ja goed, wij hebben een, een, dus heel lang geluk gehad tot uh, januari en uh, dus alle vier locaties bleven uh, coronavrij. Mm -hmm. uh, en uh, uh, helaas op een van die locaties is uh, dus corona uitgebroken, zo'n twee maanden geleden. Uh, wij hebben van 16 mensen die daar woonden, 13 besmet geraakt. Uh, nou, we hebben helaas één iemand ook verloren aan uh, corona. Maar nu gelukkig alles achter de rug. Dus iedereen gevaccineerd ook. Iedereen, dus eerste prik hebben we alle bewoners gehad. Ja. Oké. Okay, ja. okay. hey, en um, tot slot, wat zijn je ambities uh, uh, verder? Want uh, ja, ik bedoel, je bent nog te jong om uh, zeg maar uh, te stoppen volgens mij. Dus je hebt nog wel het jaartje voor de boeg. Wat gaan we de komende jaren allemaal doen? Nou, ik denk dat ik uh, verder ga werken aan, aan, aan de ontwikkeling en groei van Obamacare. Ja. Wij denken dat wij een goed concept hebben. Uh, wij worden goed gewaardeerd. Er is een site zorgkaart Nederland. Als ja. je daar naar kijkt, wij scoren best wel goed. Ja. Uh, en, uh, wij ja. hebben een hele sterke voorkant. De mantelzorgers, de bewoners zijn zeer tevreden met onze manier van werken. En wij gunnen dit concept aan... Meer mensen, ja. dus wij hebben nogal wat ambities. We willen graag een Zuid-Limburg wat, uh, wat locaties nog ontwikkelen en realiseren de komende jaren. Ja. Gaan we niet landelijk? Wie weet, op dit moment uh, dus, uh, zijn we bezig in Zuid-Limburg. Dus zo langzamerhand naar uh, boven stomen. Ja. Mijn vader woont in Noord-Limburg. Ja. Die heeft in nu nog de luxe dat hij nog zelfstandig kan wonen uh, thuis. Maar uh, zo over een paar jaar zou het zomaar kunnen dat hij... Uh, dat hij uh, ergens naartoe moet. Dus dan, als je nou tegen die tijd zorgt dat je een beetje alvast omhoog trekt richting uh, Midden- ja. en Noord-Limburg. Dan, ja. uh, dan kan hij bij een Obama terecht. <laughs> dat is goed. dat ja, <laughs> nou, meenemen. Maar je hebt geen concrete okay. landelijk. Want je kan dit natuurlijk ook gewoon. Uh, je zou ja. dit ook landelijk kunnen doen. Ik bedoel, de, de gedachtegang, het concept, de, ja. de benadering. Uh, waarom niet? Ik, waarom, waarom niet? Nee, ik sluit het niet uit. Hè. Nee. Dus dat, dat niet. de dus, Obamacare is vrijwel een jonge organisatie. We zijn sinds 2019 operationeel. Op professioneel. Ja. Uh, dus we, we zijn ook hard aan het werken aan een professionele organisatie neer te ja. zetten. Uh, dat lukt ons aardig. Uh, wie weet, misschien over een aantal jaren die, die, dus komen we zo ver dat we denken... nou, dan gaan we dit uitrollen uh, landelijk. Er zijn organisaties, of dat soort concepten bestaan al. Dus ja, goed... Uh, wij worden dus beschreven als onderscheiden door onze um, bewoners, mantelzorgers. Ja. Dus dat geeft ons een goed gevoel. En wie weet in de toekomst, misschien gaan we dat soort dingen doen. Ja. Ik wens je er heel veel uh, succes mee met uh, alle dingen die je nog gaat doen. En dankjewel voor dit gesprek. Heel bedankt. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig verhaal hier op CVD TV. En wil je nou meer verhalen zien, blijf dan gewoon kijken over een paar seconden. Twee nieuwe verhalen voor nu. Dankjewel voor het kijken. En als je luisterde naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi.